via cloudflare beheer de dns van je website klik op de naam van je website en klik in de bovenbalk op dns om een record toe te voegen in dit voorbeeld voeg ik een a-record toe voor dit domein dat doe ik door hier op add record te klikken als ik het hele domein wil uh, uh, instellen vul ik hier een apenstaart in maar ik kan hier bijvoorbeeld ook www.invullen om het record in te stellen nou, vanuit hier kan ik instellen of die een uh, proxy nodig heeft vanuit Cloudflare, Dus dat hij bijvoorbeeld beveiligd wordt met DDDOS-attacks en een SSL-certificaat. Hoeft niet. En uh, als ik een uh, WWW-subdomein uh, wil instellen, vul ik hier WWW in en als target een aanpastaart, Zodat ik weet dat alle verzoeken naar www worden doorgestuurd naar dit domein. En ook dat verzoek proxy ik, zodat dat klaar is. En dit zou je een beetje een idee moeten geven hoe de DNS in dit ook binnen cloud werkt.